dag boys, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op Ruina vuurwerk boys. Want ik bedoel, Ruina is gewoon galos. Dus met politie, met alles boys. Dus voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren boys. We zitten ook op de eerste, dit is gewoon de eerste video voor 2022. Dus, je weet het man, vergeet niet te liken, te abonneren boys. En we zien jullie na de intro. Ik ben myself in home. Oké, okay boys, we zitten in een video. Voor de mensen, dit is volgens mij uh, een video. Heb ik, uh, ik heb eigenlijk al, elke video heb ik opgeslaan. Eén video vind ik wel het leukste, en dat is nu mijn buurt zelfs. Dit is uh, Burgerhout. En hier is het gewoon chaos, boys. We gaan even kijken, man. Even, even inzoomen. Uh, je ziet boom, boys. Waai, wow, yo, yo, yo. Oké, we gaan naar de volgende video, boys. Ik heb heel veel video's, Dit is ja, volgens mij. Kijk, dit boys. Wow. Boom, man. Boys, maar je moet beseffen. Ik zweer het je. Als die vuurwerk op iemand komt, bro. Bro, je hele lichaam is gewoon los, man. Je kan gewoon mensen doodmaken met vuurwerk. Hè. Je moet beseffen. En boys, ik squat vuurwerk met een scooter, boy. Er waren mensen die hebben. Ik denk vier of 5 vuurwerk heb ik iets van gehoord. Um, alleen in de video. En ze hadden het met een scooter gedaan. Ik, misschien laat ik hem straks zien, boys. Maar we gaan verder kijken, man. Minder praten, boys boys dit is gewoon echt bombardatie bro, Ze bombarderen gewoon hier mensen. Maar je weet de mensen van de deuren aan te hebben zijn gewoon locaties in hun hoofd bro. Dat komen zo'n allemaal in mijn ogen. Kijk boys, boom, dit is volgens mij een uh, burger, nee dit is Ekre volgens mij. Of nee, burgerout, burgerout is dit. Zie ik ook standaard, weet toch. boys maar ja. Voor de mensen gisteren. Heb ik een Allee, de video? ik heb gisteren een video gemaakt. Ik denk dat die morgen online komt. Dat is wel een beetje fout. Moet Ayman uh, hoorde ook veel, fucking veel vuurwerk, Nog meer dan wat ik hoorde. Voor de mensen, ik woon in Noord-Durne. Uh, en, uh, en je hebt nog een, een beetje de andere kant van Noord-Durne. En daar is het nog, nog galen bro. Dus dit is Borgerhout, volgens mij. Ja, ja Borgerhout. Het is koulo erg, man. Kijk, dit is Antwerpen. Ik weet niet waar ergens. Volgens mij ook ergens gezien. Borgerhout of Durne. Ik, zie, nee, ik weet niet, boom boys. Gewoon, dat is een scooter. Hè? Dit is gewoon een scooter hè? die ze bombarderen. Je weet gewoon van die scooters, boys. Van die, sco ik laat een plaatje zien. Dat is gewoon deze scooters, boys. Die gebruiken dat als bommen, man. Helemaal para in hem boys. Pff. Voor mij is het gewoon iets kort, krachtig. Dan ga je weer snel iets uploaden. Je moet erbij bewegen. Hè? Ga los boys. Holla, chaos. ruina, Ah ja boys, dit was. Dit was in Burgerout boys. Of ja Burgerout staat er ook hier boys. Voor de mensen, dit zijn allemaal eigenlijk mis van Burgerout. Ja, nou, Burgerout is gewoon para Je weet het. Boom, boom, boom, boom. Oeh joh. Boys, nu erg man. Ik ga je eerlijk zijn man. Maar. Maar de andere kant, ik snap het ook als iedereen vuurwerk wil afsteken Ik ga heel eerlijk zijn. Ik zal dat ook wel doen boys. omdat ja, die kutjaren van corona en zo. Uh, dit is volgens mij ook uh, Antwerpen. Kijk boys, dit is gewoon een scooter hè? Dit zijn allemaal scooters die worden geëxplodeerd hè? Uh, volgens mij heb ik nog geen TikToks even zien boys. Even pagina. Voor de mensen volg me even op TikTok. Anamlog, je ziet het. Link in de beschrijving. Volg me even. We hebben 510 volgers. Ik heb nog best wel veel volgers hè? Uh, boys, dit was mijn favoriete boys. Dit is gewoon waar ik eigenlijk elke dag langs rijd hè. What the fuck? die video loopt vast. Boys, ik heb het kunnen fixen, Voor de mensen, ik kon het op raam raar manier niet op mijn pc afspelen Dus ik moest even heel veel dingen doen om ja, dit te krijgen Dus jongens, gewoon even een like, het kost me kanker veel tijd boys Wallah, zo geniet smaak, kom op, we gaan even genieten boys Van de mensen, dit is gewoon in mijn buurt van mijn huis hè. Voor de mensen, dus zonder geluid deze keer, maar ik kan wel even uitleggen Het is gewoon echt ruïna boys hè. Je moet beseffen, hier kom ik misschien drie keer of vier keer in één week langs hè. Dus, het is wel veel boys, maar ik ben wel benieuwd hoe daar gaan lossen. Ik ken wel sommige boys van daar ook van van vroeger, van de buurt, van Skorrel Dus eh, uh, ja, weet toch maar Maar voor de mensen, er kwamen echt veel politiebusjes op een moment En voor de mensen, dit is gewoon gisteren gebeurd, Het is gewoon gisteren hè. Gewoon, chaos. Kijk boys, je ziet, die, iedereen zit popo, iedereen rent weg, jongen Oh, joh, en zullen die is, man, Wallah Ze rennen allemaal weg, boys Op een gegeven moment, komt er zelfs Fucking veel politiebusjes, je weet toch, van die splinterbusjes en zo Niemand Citizbusje, kijk, maar ze komen allemaal opeens. Ja, die zijn dan aan weggereden. Ja, op een moment. Op het moment. Ze vallen al die mensen opvangen uh, Allee, arresteren die kinderen. Of ik weet niet, tieners kan ook. Maar op het moment komt zo'n grote wagen met uh, blus. Snap je die waterblusser. Dus, eh, uh, je weet toch, man? Ik kan even ze doorspoelen. Kijk maar hier, boys. Op het moment komt er zo'n politie binnen. Uh, twee lopen van, uh, op de voetpad. Stel je voor, hè? Dat er misschien daar drie in het midden lopen. En dan rechts loopt er, ja. Dan moest het wel, uh, je weet. toch, Kijk, ja, ik vind het wel respect voor die politie. Maar aan de andere kant, ik snap ook die boys, man. Gewoon vuurwerk is leuk, dat snap je? Ik zou het ook wel zelf doen. Maar die popo's, ja. Die overdrijven, man. Kijk, boys. Kijk gewoon dit, man. wat? Precies, precies oorlog, boys. Holla. Gewoon je, ja. <laughs> Nou, boys. Dit was de video. Kijk, boys. Ik heb een lekkere cheeky opgegeven, je weet toch man, gun even de likes boys. Kom op man. Voor de mensen, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren boys. Het was gewoon een korte video voor vandaag. En uh, je weet toch man, gun iets boys. Ah, oh, die G-klasse boys. Kom op man, like Goed die kanker G-klasse allemaal man. Voor de mensen het was een extra video. Morgen is weer een video of ik weet niet boys. Ik weet niet of er morgen een video mag komen. Maar ik kan zien, we weten hoe we het doen man. Voor de mensen, dank je het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. Wat ik het zeg is, peace. We've been trippin' like crazy '80s, put it out like the coupe and the light.